Hallo, Astrid en Jojanneke hier. Uh, wij doen een aankondiging. We hebben zaterdag 16 juni een publieksdag in Regionale Gif Tilburg. Superleuk! En dat heet Taal en de Teken. En nou hebben we een ontdekking gedaan en dat zie je achter ons liggen. Dat lijkt een enorme bergtroep, maar dat is het niet. Het zijn oude leermethoden van Museum Scription. Die zijn bij ons terechtgekomen. En het bevat allerlei methoden. Hoe kinderen vroeger leerden lezen en schrijven. De oudste methode is van 1913. En het bevat ontzettend leuk materiaal. En daar gaan we iets mee doen. Zet het in je agenda. Zaterdag de 16e. Met kroontjespen. Tot later. Dag.